Een nieuw e-commerce platform. Waarom moet het eigenlijk zoveel geld kosten? En wat krijg je dan voor die. Wat was het, Peter? Voor die minimaal 2 ton. Zo ja. Uh, Oké, okay. daar moeten we het dus echt wel even over hebben. En dat komt goed uit, want dit is Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw e-commerce business. En om het daarover te hebben, zit ik hier aan tafel met Pim van der Linden. Pim uh, heeft een salesrol hier binnen Inrise. En met Michel Harskamp, die is product owner. Ik begin even met jou, uh, Pim. Uh, sales. Je bent sales, maar dit is een best wel een bijzondere organisatie. Kun je iets meer vertellen over deze organisatie en hoe jouw rol daarbij ja. past? Inrise ja, is een uh, 100% zelfsturende organisatie. Dat betekent dat teams eigenlijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen sales. Uh, en ik ben daar vooral om te begeleiden. Dus ik Probeer ze zo goed mogelijk in contact te brengen met de klanten, klanten met onze verschillende teams. En eigenlijk de belangen van iedereen af te stemmen op elkaar. En zorgen dat alles gewoon vlekkeloos verloopt. De juiste vragen worden gesteld. En uh, ja gewoon vooral aansturen op een, uh, op een goede samenwerking met elkaar. Oké, okay, nou je spreekt dus nog wel eens een klant. Het komt goed uit. Uh, want die klant die stelt jou natuurlijk ook die home vraag Van ja die twee ton, of die dik twee ton zelfs. Ja. Wat krijg ik daar dan voor, Pin? Ja, <laughs> ja dat is best veel geld. Ik kan me voorstellen dat de moed een beetje in je schoenen zit als uh, e-commerce manager en je net je bureauselectie hebt gedaan en je vijf offertes in je mailbox krijgt van, uh, van twee, drie, vier en misschien wel vijf ton, uh, Ja, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Uh, maar dat is denk ik eerder een teken dat je, als je daarvan schrikt, dat je je misschien niet goed hebt voorbereid. Dus dat je bijvoorbeeld niet goed een onderzoek hebt gedaan, eerst naar hè, wat kost te houden, e-commerce-platform. En uh, waar moet bijvoorbeeld mijn e-commerce-platform aan voor doen? Uh, je, je kan bijvoorbeeld in, uh, in een ruim onderzoek uh, van tevoren kan je heel goed kijken. Uh, is het bijvoorbeeld alleen maar een plug-and-play uh, platform wat we nodig hebben? Of is het een uh, e-commerce e platform wat we volledig in ons systeemlandschap moeten integreren met allerlei externe koppelingen? Maar uh, hoe maak je dan eigenlijk een offerte op het moment dat je klanten hebt die, die, waarvan je denkt van ah, volgens mij moeten we nog wat... Moeten we er nog wel dieper in duiken, z'n allen? Nou, wat je dan vooral eigenlijk uh, probeert, is uh, zeker geen offerte te maken voor het complete uh, eindtraject, eindproduct. Hè? Sowieso, een uh, e-commerce platform is, wat ons betreft, geen eindproduct, maar een levensstuk online technologie. Um, dus wow. je zou het eigenlijk een, ook een zo levend strak <laughs> Ja, nou ja. ja ik, ik heb pas twee kopjes koffie op, dus <laughs> je, je moet een beetje duim. Ja, sorry, ik zal het <laughs> proberen wat meer plat te slaan. Uh, kijk, wat je, je kan het stap voor stap aanpakken. En ik denk dat dat de manier is. Dus stap 1 is uh, inventariseren wat je al hebt en waar je naartoe zou willen. Dat is denk ik stap 1. En dan kom je vanzelf erachter wat een beetje de investering moet gaan zijn voor waar je naartoe wilt. Dus voor de toekomst. Um, en de offerte die je maakt, is, is ook in stappen eigenlijk. Dus je zou nooit kunnen uitvragen: doe mijn e-commerce platform 100% met alle wensen die ik, heb, die ik heb. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen: um, nou, doe in ieder geval een onderzoek ja. naar het platform, stap 1. Stap 2 is: nou ja, um, hoeveel capaciteit denk ik uh, in de eerste paar maanden nodig te hebben voor fase 1? Of uh, wat kost een uh, ontwikkelteam team mij als ik die uh, twee of vier of zes weken aan het werk zet. Dus meer op die manier eigenlijk proberen projecten aan te pakken. Uh, gewoon een uh, agile manier. Ja, ik, oh, ik het nog agile. even. Hij <laughs> zei agile. Ja, ja. ja sorry. En <laughs> ja, we hebben een product owner aan het Ja, dus we die zeggen, weet er we alles gaan van. We het sowieso over agile <laughs> hebben. Ja. Maar uh, ik, ik neem aan dat je het dan wel over uh, een nieuwbouwplatform hebt. Uh, ja. is, is die keuze dan al gemaakt? Uh, hoe, hoe maak nee. je die keuze voor nieuwbouwmaatwerk? Want... Ik denk dat wij altijd de deur openlaten. Uh, om, omdat we uh, in de eerste fase het liefst onafhankelijk advies geven, is altijd ook een van de overwegingen, is het bestaande platform goed genoeg? Kunnen we die uitbreiden met bijvoorbeeld bepaalde lagen eromheen of uh, onderdelen ernaast? We zullen niet meteen zeggen, er moet iets nieuws komen. Um, maar meestal beginnen klanten daar zelf wel over. Dat ze zeggen, ja, bestaande omgeving zit zo verweven met onze businesslogica. Uh, ja, we kunnen bijna nergens vanaf. Dus uh, ja, dan, dan, dan zit je al gauw eigenlijk aan een, aan een nieuwbouw te denken. Dat is ook uh, een beetje afhankelijk van het type project natuurlijk. Uh, soms is er een uh, bepaalde business case. Uh, een nieuwe markt of een nieuw product. He, denk bijvoorbeeld aan corona dat mensen ineens uh, denken, hé, hey, we moeten online ook iets maar wat je ook vaak ziet is dat het oude platform niet meer voldoet, dat het inefficiënt is, veel handwerk en dan uh, komt er spreekwoordelijk rook uit of het dak is lek en dan moet het vervangen worden. Maar je kunt niet alles in één keer vervangen. En dan is vaak uh, zo'n klant die zoekt van ja oké, okay, ik moet het vervangen, wat kost het dan? Uh, die zijn ook zoekende, die weten het vaak zelf ook niet. En dan zoeken ze eigenlijk een beetje hulp of uh, advies van joh, wat kost dat dan en uh, wat, wat is nou de eerste stap die we überhaupt moeten zetten zelf? Ja, dus even voor de goede orde. Ze, ze krijgen dus niet een offerte van 2,5 ton en dan is het af. Wat, wat krijgen ze dan wel? Wat, hoe, hoe beginnen jullie daar dan mee met zo'n project? Eigenlijk met vragen wat nou precies de aanleiding is. Wat wil je precies? Waarom wil je dat? Um, het kan zijn inderdaad dat het een nieuw product is. Het kan zijn uh, een, nieuw, een nieuw business case. Het kan zijn het vervangen van. Um, zij krijgen geen offerte van 2,5 ton. Het is eerder dat wij proberen de vraag andersom te stellen. Uh, wat heb je ervoor over? En uh, wat zouden we daarvoor kunnen betekenen? En levert dat jou ook waarde oplossen, jouw probleem op, of vervult het jouw ambitie? Dat ja. is heel echt uh, jouw. Ja, ja, ja. ja en, en die vraag uh, die stellen we vaak in, in de eerste fase, en dat noemen we eigenlijk de discovery fase. En uh, dat is het moment dat we dus eigenlijk alle moeilijke vragen stellen en proberen vooral af te tasten. Hè, waar wil je naartoe? Dus qua planning. Qua budget, uh, de scope, wordt het een MVP waar we mee starten. Een minimaal uh, minimum viable product. Of uh, ja, wil je misschien wel met, uh, ja, met een echt een fase 1 volledig gaan beginnen of uh, een, een ja, volledig uh, ja, product uitrollen? Het, eigenlijk alle vragen die we hebben, die stellen we vooral in die discovery fase. Um, en dan kunnen we ook onderzoek doen naar uh, bepaalde oplossingen die uh, de, de wensen, de lijst van eisen die ze hebben. Um, met de pakketten die wij uh, moeten gaan onderzoeken, bijvoorbeeld voor ze. Maar wat ik dus begrijp is, uh, het hangt ook heel erg af van hoe je samenwerkt. Of je, of je op twee ton of drie ton of op één ton landt ja. uiteindelijk. Ja, nee, 100%. We, de, we willen heel graag willen we, uh, een hele nauwe samenwerking. Uh, en eigenlijk willen we dat, um, vooral aan de klantzijde, dat daar bijvoorbeeld echt een, een product owner zit die zich ook zorgen maakt of we binnen budget blijven en dat het niet alleen maar iets is wat bij ons ligt. Hè. We vinden eigenlijk dat alles een gedeelde verantwoordelijkheid is. Dus het budget bijhouden, de scope en de planning. Eigenlijk alles moeten we samen bijhouden. Echt, echt een samenwerking, een partnership dus. We geven wel alle tools en, en um, he, rapportages wat daarvoor nodig is, um, maar het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus als jij niet uh, als klant zijnde uh, uh, bepaalde beslissingen durft te nemen, um, ja, dan kan een budget natuurlijk gigantisch worden. Uh, dus en, je hebt en wat, zijn dat, wat zijn dat dan voor beslissingen die je, die je kan of eigenlijk moet nemen... ...om, om zo'n project ja, op de rails of binnen de perken te houden qua kosten? In de discovery fase of uh, ja, die, voorafgaand? Ja, ik denk allebei. Ik denk Voordat je begint uh, moet je denk ik al keuzes maken... ...en, en een richting kiezen met een project. Om, om te zorgen dat het... ...wel bij die twee ton blijft en dat je niet op de drie of vier landt. Uh. Ja. Nou, we willen natuurlijk samen de keuzes maken. Dus uh, uh, op voorhand liever niet zelf. Maar we hebben natuurlijk wel nodig, waar wil de business naartoe? Dus je moet ja. in ieder geval een visie hebben van de business waar je naartoe wilt. En dan kunnen wij eigenlijk alle, ja, uh, alle technische vragen vooral ook stellen... ...van hey, je business wil dat, maar je systemen die zijn beperkt tot dit. Uh, wat dan? Sommigen die zeggen ja, we willen graag internationaal. Nou, als we dat weten, dan weten we oké, okay, alles moet schaalbaar zijn, We moeten we het kunnen uitrollen in alle landen. Dan gaan we al heel vaak belletjes rinkelen van, ah ja, dat hebben we. uit ervaring weten we dat, dat en dat en dat daarvoor nodig is. Dus, dus juist vooral de businessvragen, die moeten, ja, die moeten helder zijn. En het interne stakeholder management is ook een belangrijke. Wat je vaak ziet als er een, uh, een nieuwbouwtraject is of een herbouwtraject, dan gaat men polderen. Dan gaat men alle disciplines in het bedrijf vragen, wat zou je nou met nieuwe platform willen? En dat, dat gaat van, van de support desk tot aan finance, tot aan, nou ja, verzin het maar. Uh, terwijl dat misschien helemaal niet in lijn ligt met het doel of de visie. Uh, en daar moet een uh, interne uh, product owner aan klantkant wel hele duidelijke keuzes in maken. Want anders loopt dat budget gigantisch uit de kloof. Product owner, dat, is, ja, dat moet je even uitleggen, dat is iets met Agile, toch? Het is iets met uh, Agile, <lacht> ja. Uh, uh, product owner, en dat is eigenlijk bij ons al een beetje een gekke term. Want wij zijn in feite leverancier, we proberen wel partnerships te doen, maar product owner is de eigenaar van het product. En dat betekent zoveel dat uh, hij van alle stakeholders uh, alle wensen en eisen verzamelt, uh, vooral ook nee zegt tegen stakeholders. Uh, en eigenlijk probeert uh, een product te definiëren wat uh, in lijn ligt met de visie, wat value levert. Ja, hoe erg is dat, dat nee zeggen? Want dat, dat triggert me wel. Dat is een van de moeilijkste taken van een product owner. Nee zeggen. En ben je daar uh, echt vol continu mee bezig? Of verschilt dat per klant? Dat verschilt heel erg per klant. Um, wat ik al zei, het is een beetje een gekke rol. Wij zijn natuurlijk nooit zuiver, de product owner. Wij hebben dat mandaat niet als uh, ontwikkelpartij. En uh, we zijn ook niet de eigenaar van het product. Die zit aan klantkant. Uh, daar heb je soms hele zuivere product owners die echt de rol uh, pakken zoals ze zouden moeten pakken, maar je hebt ook uh, uh, projectleiders of marketingmanagers die gebombardeerd worden tot product owner uh, ja. en die niet zo goed nee kunnen zeggen. Vanuit mijn rol bij Enrise, uh, uh, wij proberen budgetgestuurd te werken. Hè? We, we, we komen een bepaald budget overeen voor een hoog over scope of het, hè, de visie, het, het doel. En alles wat daarvan afwijkt, moet je eigenlijk nee tegen zeggen. En dat is vanuit mijn perspectief een adviserende rol. Dus nou, ligt dat in lijn met die visie? Het kost geld, weet je het zeker. Want het past hoogst, uh, waarschijnlijk niet in het budget. Of er moet iets uit, of er moet iets uh, budget bij. Of, nou ja, dat ja. is het spel wat je dan speelt vanuit mijn rol. Het ja. uiteindelijke nee komt van de klant af. Oh ja, oké. Maar je kan niet stakeholders managen aan klantkant. Nee, dat is uh, onbegonnen nee. werk. En dan had ik natuurlijk met Pim net eventjes over die, die, die aanloop naar die discovery phase. Uh, we hebben dat woord genoemd. We hebben nog niet uitgelegd wat zo'n discovery phase precies is. Uh, jij zit als product owner meer in die discovery phase. Dus jij kunt ons nu ook even gauw uitleggen in één zin wat zo'n discovery phase is. Gok ik. Ja, een uh, discovery phase Goed is... Goed Ja. Uh, yeah. <laughs> Ja, ja. Uh, discovery phase, uh, letterlijk vertaald, is een uh, ontdekkingsfase en dat is ook feitelijk hoe je het moet zien. Uh, het, het is uh, het vooronderzoek om te kijken uh, of je tot de kern kunt komen van wat die klant nou wil. Een soort scope afbakening en daar proberen ze goed mogelijk een kosteninschatting aan te koppelen. En, en in zo'n discovery phase, waar ben je dan eigenlijk de meeste tijd aan kwijt? Is dat informatie verzamelen? Is dat discussies? Dat verschilt heel erg per klant. Maar de rode draad is wel dat je vooral in gesprek gaat, uh, eigenlijk begin je met interviews, je gaat gewoon vragen stellen, alleen maar vragen, vragen, vragen, je haalt informatie op, uh, je probeert tot de kern te komen van wat men nou wil of welk doel men wil be bereiken en uh, daar destilleer je dan epics en user stories uit en dan heb je feitelijk een soort scope. Hij zei epics en user stories. Epics en user stories, <laughs> dat werken dus inderdaad. Agile. Oh wat agile. Uh, ja, ik, ja ik, ik, toevallig heb ik wel eens in een agile team gezeten, dus ik weet wat het is. Maar het, kun, je, uh, kun je dat heel eventjes uitpellen voor ons? Ja, epics zijn hoog overbrokken functionaliteit. En uh, user stories zijn eigenlijk kleine stukjes functionaliteit binnen de epic. Dus je zou kunnen hebben een epic uh, mijn account En binnen die epic heb je natuurlijk, je moet kunnen inloggen, uitloggen, registreren, gegevens aanpassen. Zo ook je het zien. Nou kom je eigenlijk met zo'n Discovery Face, land je nooit op een, op een uh, leeg tekenvel, zeg maar. Waar je rustig je, je schetsje kunt maken. Er is altijd al van alles. Er is van alles gaande. Hè? Ik heb ooit voor een projectleider gewerkt die zei, uh, tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open. Nou, ik neem aan dat het bij jullie ook de situatie is. Er draait een webshop, er draait een website. Uh, hoe, uh, wat, wat tref je aan aan dan zullen we het vriendelijke woord uh, legacy gebruiken. <laughs> Kun je een paar dingen noemen die typisch zijn voor de situatie die je aantreft bij een klant? In veel gevallen uh, is het een uh, uh, combinatie van een oud platform wat niet meer uh, uh, efficiënt is, wat veel handwerk kost of gewoon niet meer performt op de site. Uh, of men wil een nieuw type product lanceren wat gewoon niet meer in het systeem past. En dat heeft vaak te maken met het feit dat die systemen twee, drie, vier jaar oud zijn, doorontwikkeld zijn, allerlei pleisterwerk erop gebeurd is. Uh, het is ook wel eens voorgekomen dat het een fusie is tussen twee bedrijven uit het verleden en dat het houtje touwtje opgelost is. Het werkt, maar je kunt er niet mee verder. Nee. Uh, dat is wat je vaak aantreft. Uh, zonder de hele back-office van de klant te vervangen, want dan heb je het over nog veel meer budget, moet je daarin kijken wat, hoe ziet dat landschap eruit. En dat moet je in kaart brengen. Dat doet dan het technische uh, deel van het team. Ik probeer gewoon hoog over te kijken welke features moeten erin, welke business value zit erachter en hoe past dat in het nieuwe platform. Ja, je hebt het over het technisch deel van het team. Misschien is dat een leuke uh, om, om even te vertellen. Wie zit er nou? Wie zit er nou aan tafel in zo'n discovery phase? En, en welke welke rollen? Uh, want jij hebt daar uh, de leiding in, min of meer. Uh, Pim zit daar ook nog wel bij, af en toe, vanuit sales. Ja. En, en wie zit er daar van de technische kant bij? Probeer er dus zo min mogelijk bij te zijn hoor. Dat, is, uh... <laughs> <laughs> dat, dat probeer okay. ik ook voor te zorgen. <laughs> <laughs> nee, het voortraject, het echte intake, de nieuwe klant, wat wil je nou eigenlijk? Dat is dan uh, uh, meestal Pim, ik en de ontwikkelaar. Die proberen we in zo'n vroeg stadium aan te haken. Zodat die een goede context heeft en uh, de achtergrond snapt. Uh, op het moment dat de discovery phase, uh, dat wordt een samenwerking. We gaan echt die discovery phase starten. Dan is uh, Pim eigenlijk af en toe uh, uh, als toeschouwer erbij. Uh, of is met de klant uh, in het kader van relatiemanagement. Inhoudelijk is het vooral ik als product owner en dan één of twee ontwikkelaars. Waarbij je dan uh, uh, die zou je architect kunnen noemen. Ja, en, en van de klantkant, zitten daar dan ook mensen bij? Uh? Ja, dat verschilt dus heel erg per klant. Uh, dat is wel een beetje het standaard antwoord. Ja, dat klopt ook. Uh, <laughs> zoveel mensen, zoveel verschillende Het standaard antwoord uh, is dat niks standaard is. Is, is, dat zo, is er een soort van, en dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie allebei, is er een soort van standaard N rise proces waar je, waar je al die verschillende klanten en al die verschillende bestaande situaties en klantwensen in kunt? Uh, accommoderen? Is dat, uh, hebben jullie daar een soort van framework voor of is het echt bij iedere project weer kijken van uh, hoe gaan we dit aanpakken? Ik zou het meer leidraad willen noemen. Ja. Kijk, het, het proces hoogoven is altijd wel hetzelfde. Een klant wil iets. Uh, uh, uh. Wij doen een voortraject en dan gaan we ontwikkelen. Kijk, softwareontwikkeling, wij doen maatwerk. Wij zijn geen, geen productschuivers of zo. En dat geldt eigenlijk Hoe ook... Hoe die dat ook zegt, productschuivers. Product <laughs> Oeh, <laughs> ik bedoel dat joh. niet denigeren, uh, Ordinaire SaaS boeren. Ja. <laughs> ja, ja, ja, precies. Bij ons komt er eigenlijk altijd wel een stukje maatwerk. Ja, precies. Uh, ja. En dat is eigenlijk ook voor het proces met de klant. Uh, er zijn klanten, daar heb je contact met één iemand en die uh, uh, managet zijn achterban, die heeft ook vaak het mandaat. Uh, maar er zijn ook klanten, dan zit je met uh, uh, nou, tien verschillende mensen, twintig verschillende mensen. Ja. Van elke afdeling wel eentje om te specificeren wat hij wil. Het hangt ook een beetje van de grootte van het bedrijf af natuurlijk. Ja. Maar in ja. essentie probeer je wel een beetje datzelfde proces te volgen. Ja, nou, even, even, want ik uh, had het net heel even over Saas. Dat komt omdat ik daar, die, die vraag brandt op mijn lippen. Want Enrise doet in principe inderdaad projecten waar altijd een stuk maatwerk bij komt kijken. Hoe, hoe verhoudt dat zich tot een wereld die, die ja, in een rap tempo aan het versazen is? Uh, eigenlijk is er alles is tegenwoordig een subscription, uh, toch? Zeker. Ja, je ziet het heel vaak uh, voorbij komen. <lacht> dat, uh, dat, we worden ook heel vaak in het voortraject uh, wel eens naast een uh, SaaS oplossing uh, uh, gevraagd. Dus dat ze in ieder geval hè, bijvoorbeeld voor de directie of iets anders kunnen aanbieden van nou we hebben twee oplossingen. We kunnen maatwerk of in ieder geval een groot stuk maatwerk doen met een standaard product. Of we kunnen voorzichtig proberen met een SaaS oplossing. En vaak zie je, dat komen we heel vaak tegen. Dus wanneer bedrijven um, bijvoorbeeld een nieuwe business case willen gaan proberen uh, te valideren kiezen ze meestal voor SaaS, het is een veilige keuze, hè. Je, hebt, uh, uh, je kan meteen starten, uh, lage investering. Um, alleen het is wel vaak heel veel concessies die je moet doen, want het sluit nooit aan op de business die je voor ogen hebt. En dat is soms in die eerste fase ook helemaal niet erg, hè. dus dat ze denken van nou dan doen we gewoon SaaS en dan uh, nemen we heel veel dingen die we niet kunnen, nemen we maar voor lief. Um, en vaak komen ze dan later, hè, als dat even nog gevalideerd is, een half jaar later of een jaar later, komen ze wel weer terug en zeggen ze nou, Hè, het is, uh, is oké, okay. jullie hadden het al gewaarschuwd, we zijn er <laughs> tegenaan gelopen. Ja, ja, ja. We, hebben het, uh, we hebben klantenbestand kunnen opbouwen ermee. we hebben het kunnen valideren en we gaan het nu doorzetten. En dan komt er vaak ja, ja. een groter traject, dus echt wel meer onderzoek naar wat dan. Hè? Dus welk pakket sluit dan aan en hoeveel maatwerk hebben we nodig. Ja, en dan ben je eigenlijk, het zou het zomaar kunnen zijn dat je dan efficiënter met je budget bent omgegaan dan als je meteen was gaan bouwen. Ja en nee. Kijk, wij, wij, het liefst uh, zitten wij natuurlijk voor de lange termijnen in. Dus wij hebben echt wel een blik op de horizon. En wij weten dat het zonde, eigenlijk zonde van je geld is om te gaan starten met SaaS. Want dat zijn ook niet de goedkoopste oplossingen vaak. Um, dus ja, dat budget zouden we ook kunnen besteden aan een eerste MVP misschien wel. Alleen okay. ja, duurt het wat ja. langer, omdat je moet ja. ontwikkelen. Shire, dat, ja. dat is ook wel een van de doelen van de discovery phase. Dat kan namelijk ook uitkomen, dat is ook wel eens gebeurd, dat wat die klant wil, dat daar een pakket voor is of een SaaS dienst die daarin voorziet. Dan gaan wij geen maatwerk aanbieden. Dan zijn we ook eerlijk van, er is een standaard platform voor. Meestal is het andersom dat dan het management iets gehoord ja. heeft over een SaaS dienst of een platform. Uh, dat, daar zit alles toch al in. En dan ga je dieper die business in. Hoe werkt jullie business nou precies? En dan kom je erachter, daar voorziet ja. dat maatwerk niet in. En een standaard product aanpassen is over het algemeen duurder dan het van Scratch bouwen. Oké, okay. nou, nou hebben we het al een paar keer gehad over uh, wat de klant wil, het businessmodel van de klant. Uh, kun, kun je daar wat voorbeelden van geven? Wat is nu, nu in e-commerce eigenlijk uh, het ding wat iedereen wil? Zijn dat, uh, zit dat op uh, businessmodelveranderingen of zit dat op interne processen of is het user experience? Wat, wat is... Allemaal. Allemaal. <laughs> Alles. Ja, je ziet veel met abonnementstructuren nu. Hè? Dus dat ze uh, willen gaan experimenteren om die klanten meer te kunnen behouden. Uh, meer service te kunnen verlenen. En daardoor te zeggen, van, nou, we stappen over naar een abonnementsmodel. Waardoor je dus meer een vaste klant wordt. En uh, op vaste momenten eigenlijk producten afneemt. En daardoor ook meer... Kan, uh, meer services kan verlenen, gratis verzendingen of uh, cadeautjes of spaar, loyalty en dat soort zaken. En daar hoort natuurlijk ook een stuk extra uh, technologie bij. Hè? Dat zit niet vaak standaard in een e-commerce pakket van hey, zet even de abonnementenknop aan. Dus dan moet je echt wel weer dan terug naar de rekentafel en gaan nadenken van hoe dan? Hoe gaan we die abonnementen servicen daarin? Ja, De aanleiding is vaak wel verschillend. Hè? Dat, dat uh, Het systeem valt bijna om of het performt niet meer of uh, nou, ja, verzinde redenen maar. Mm -hmm. Uh, dan is dat de aanleiding voor het project, maar dan probeert men natuurlijk ook in dat nieuwe platform allerlei uh, uh, uh, nieuwe proposities te implementeren, of nieuwe producten, of uh, uh, uh, loyaliteiten zijn natuurlijk een hele ja. belangrijke. En het is ook wel eens dat uh, uh, bijvoorbeeld hele grote bedrijven die B2B zijn, uh, die dan uh, op enig moment wel een B2C kan zien. Ja, Gewoon absoluut. Uh, uh, uh, en dan is dat de aanleiding. Ja. Uh, in essentie is het dan alles. Het moet uh, technologisch uh, verbeteren. Uh, Toekomstbestender is een heel uh, hip woord uh, op dat vlak. Schaalbaar. Uh, user experience natuurlijk. Dus uiteindelijk is het alle drie. Maar de aanleiding ja. is vaak verschillend. Uiteindelijk wil je dus alles. En dan kom je weer terug bij dat budget en ja. dat keuzes maken. Uh, maar dat is het, precies. Ja, ja. ja nou, kijk, zo'n zo discovery fase helpt je ook intern. Hè? Dat, dat zien we ook nog wel. Is dat er toch een e manager of een projectmanager of iemand op pad wordt gestuurd. Uh, maar die krijgt dus gaandeweg het project ook heel vaak weer nieuwe vragen vanuit de business. Van, oh ja, doe dit er ook nog even bij. En doe dat er ook nog even bij. En ja, dit zijn we vergeten, maar kun je dit ook nog proberen erin, te de, erin mee te nemen? Want het zal wel niet zoveel werk zijn. Uh, Zo'n discovery fase kadert ook heel goed af van waar de grenzen liggen. Dus het helpt jou ook intern om tegen alle collega's of hè, misschien wel leidinggevenden te zeggen van, ja, maar dit is niet de afspraak. We hebben dit in de discovery fase gedefinieerd... Uh, als we willen dat we binnen budget blijven, dan moeten we ons ook aan deze scope gaan houden. Uh, of in ieder geval in grote lijnen aan de scope houden. Uh, en dan kunnen we niet constant nieuwe functionaliteiten blijven toevoegen. Is, is dat waar je begint? Is dat het belangrijkste? Als je, als je met een project begint? Is, is dat misschien zelfs wel belangrijker dan vooraf denken van nou dit wordt ongeveer het budget? Ja. Wat willen we nou eigenlijk? Ja, Want het is ja. onderdeel van de discovery fase. Je budget is echt onderdeel van uh, gesprek op dat moment. Dus en dan moet het ook nog wel flexibel zijn, vind ik, dat je dus ook zegt van nou, we hebben een budget range bijvoorbeeld. En daar gaan we naar kijken. Wat kunnen we in die range gaan bouwen? En zelfs de discovery fase is ook een range. Hè. Je vroeg net ook of we daar echt dat vaste framework voor hebben. Ja, we hebben er wel uh, uh, uh, redelijk wel, we hebben er goede processen voor ingericht. Maar ja, de ene keer kost een discoveryfase uh, nou, 7.500 euro. En de andere keer kost die uh, misschien wel uh, met een nulletje erachter 75.000 euro. Dat zou maar zo kunnen. Ja. Het hangt ervan af hoe groot je vraag is en hoeveel, uh, ja, hoeveel ja, je tijd je ja. ook hebt en bereid bent om onderzoek naar te doen. Dus, we weten helemaal niet precies wat jouw nieuwe e-commerce platform gaat kosten. Het gaat om je visie. Je moet eerst weten wat je nou eigenlijk wil. En dan pas kunnen we het over budget hebben. Dit was Enrise Business Talks. We zien je bij de volgende.